Zijm is een organisatie die al uh, bijna 60 jaar bestaat. We zijn een uh, Volkswagen Audi SEAT Skoda dealer. Het is een familiebedrijf we hebben in totaal zes vestigingen. Uh, ik ben daarvoor eindverantwoordelijk uh, voor de ICT. Klantenservice is heel erg belangrijk voor ons. Daar, daar worden we ook uh, op afgerekend uiteraard. Uh, vandaar dat ook uh, bereikbaarheid en verstaanbaarheid etcetera, ook heel belangrijk voor ons is. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe communicatieoplossing. We hadden diverse systemen wat niet aan elkaar gekoppeld was. Uh, nu hebben we weer één systeem wat heel makkelijk te programmeren is. Als we nu een nieuw toestel hebben, kunnen we die heel makkelijk aanmelden. Dan we, kunnen we dat helemaal zelf regelen. We zijn daar niet meer voor afhankelijk van uh, leverancier. In dit geval bij Zijm hebben we een, uh, een dekmeting gedaan. Om te kijken hoe we dit pand en de oppervlakte daaromheen zo goed mogelijk konden dekken met een deksysteem. Goedemorgen, Framing Joyce Volkswagen die er zijn. Wij gebruiken de toestellen de R630 en de R650H. Dit is de robuuste versie die stootbestendig is en tegen water kan. Dus dit is het ideale toestel voor de monteurs. De vorige toestellen die we hadden, die vielen nog wel eens een keer en dan waren ze na één of twee keer defect. Deze kunnen tegen de stootjes en ook spotwaterdicht. Vandaar dat ze beter geschikt zijn voor een omgeving zoals in een werkplaats of magazijn. Viegerzet is eigenlijk een systeem dat zo gebruikvriendelijk is dat het door iedereen te begrijpen en gebruiken is. En de verschillende soorten handsets die ze hebben, zijn eigenlijk toe te passen in elke omgeving. De bereikbaarheid uh, is veel beter geworden bij ons, uh, de, de, de gesprekken zijn heel duidelijk. We kunnen heel ver lopen door het, in het pand, maar ook buiten het pand. Eerst konden we net uh, een paar stappen buiten het pand doen. Nu kunnen we echt met een klant eventueel mee naar de auto uh, als er iets overleg moet worden. De implementatie is heel goed verlopen, uh, de voip Company heeft ons daar, daarbij uitstekend geholpen. Uh, we zijn hooguit een paar minuten offline geweest. We hebben op kantoor hebben we eigenlijk alles voorbereid. Vervolgens hebben we hier op locatie alle toestellen neergezet. En op het moment dat wij klaar waren voor de omzetting, hebben we het systeem omgezet. We zijn heel blij met de Gigazet Pro oplossing. Uh, de bereikbaarheid en bestaanbaarheid is enorm verbeterd vergeleken met ons oude systeem. Uh, we kunnen de komende jaren hier zeker mee vooruit. Tot zometeen dag!